Deze zaak gaat over een verhuurder die zijn pand in Amsterdam uit de verhuur wil halen om er zelf een hotel te beginnen. Daarmee kan hij namelijk veel meer geld verdienen dan met de verhuur. Er is één probleem. Er zit al een huurder in het pand. En die huurder gebruikt het pand ook voor een hotel en is niet van plan te vertrekken. De verhuurder stapt daarom naar de rechter. Hij vordert dat de huurder weggaat uit het pand met als argument dat de verhuurder het pand dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Artikel 7296, lid 1 van het burgerlijk wetboek. Dat eigen gebruik zou er dan in bestaan dat de verhuurder zelf een hotel wil beginnen in het pand. En die wens van de verhuurder is naar eigen zeggen dringend, omdat hij daarmee denkt behoorlijk meer te verdienen dan met de huidige verhuur. Het hof wijst de vordering van de verhuurder af. Het hof ziet niet in waarom de verhuurder, die ook andere panden heeft in een vastgoedportefeuille, nou net dit pand moet gebruiken voor zijn behoogde hotel en de huurder daarom zou moeten vertrekken. De Hoge Raad vindt dat oordeel niet juist. Waar de wet zegt dat de verhuurder de huurovereenkomst kan beëindigen omdat hij het pand dringend nodig heeft voor eigen gebruik, is volgens het Hoge Raad bedoeld dat het pand van wezenlijk belang moet zijn voor de verhuurder. Algemene bedrijfseconomische redenen kunnen daarvoor voldoende zijn, dus ook de beoogde rendementsverbetering die de verhuurder in deze zaak dacht te kunnen behalen. Het hof is daarom te streng geweest voor de verhuurder. Verder zegt de Hoge Raad dat de verhuurder niet aannemelijk hoeft te maken dat hij geen andere opties heeft dan het in eigen gebruik nemen van het verhuurder. Het is net omgekeerd. Het ligt in beginsel op de weg van de huurder om te stellen en aannemelijk te maken dat de verhuurder andere opties heeft en dat het benutten daarvan voldoende in de reden ligt. Deze bewijslastverdeling heeft het Hof even min goed toegepast, vindt de Hoge Raad. Daarom moet een nieuw Hof nu beoordelen of de verhuurder toch het pand in eigen gebruik mag nemen.